Hoi en leuk dat je kijkt. Een grote storing bij de luchtverkeersleiding van Schiphol gisteren heeft voor veel problemen gezorgd op de Amsterdamse luchthaven. Het is vandaag woensdag 22 november. Ik ben Jasmijn en dit is het EU -claim nieuws. Rond half twaalf gistermorgen kreeg de Nederlandse luchtverkeersleiding op Schiphol te maken met een storing in het systeem. Enkele vluchten moesten uitwijken naar andere vliegvelden in de buurt. En dat is best een karweitje, want niet elk vliegveld kan en mag alle soorten grote passagiersvliegtuigen afhandelen. Daarnaast was KLM genoodzaakt zo'n 80 vluchten te annuleren en kregen ook passagiers van EasyJet, Ryanair en British Airways te maken met annuleringen en lange vertragingen. De storing heeft tot het einde van de dag geduurd. Een op de vijf vluchten vanaf naar Amsterdam had meer dan een uur vertraging. 1 op de 10 vluchten zelfs meer dan 2 uur en 1 op de 14 vluchten had meer dan 3 uur vertraging. In totaal is gisteren 17% van de vluchten van of naar Amsterdam geannuleerd vanwege de storing. De storing bij de luchtverkeersleiding is een buitengewone omstandigheid. Passagiers hebben geen recht op een vergoeding voor het tijdsverlies, maar wel op verzorging tijdens de vertraging in de vorm van eten, drinken en zo nodig een hotelovernachting. Het vluchtschema van KLM heeft nog steeds last van de storing. Ook vandaag zijn vluchten geannuleerd. Zet jouw vlucht hierbij? Check dan op onze website wat jouw rechten zijn. Bedankt voor het kijken en ik wens je nog een hele fijne dag.